Toch, Spupes, jullie hebben gezien aan die titel in Adam Moe is weer terug op YouTube maar Waarom? Ik was een tijdje weggegaan. We hadden mijn vorige video wel gecheckt, dat was deze video. Een paar weken geleden gemaakt, of drie weken, of zelfs een maand geleden zelfs. Ik heb een video gemaakt waar ik zei dat ik mij niet ga focussen op YouTube. Maar uh, ja, ik heb het weer uh, een beetje teruggepakt, ik heb de discipline weer terug, motivatie ook weer terug. Dus uh, we gaan weer een content maken Spupes, dat jullie het maar weten. Mooi, ik krijg wel heel veel superveel DM's op Insta, op YouTube, eigenlijk gewoon een beetje alles. Kreeg ik krijg heel veel DM's van Anomlo. Ik moet weer video's maken, maar. Ja, we zijn weer terug, snap je? Ik ga heel eerlijk zijn of ik YouTube iets zie dat ik er iets mee ga bereiken. Weet ik zelf ook niet. Ga ik gewoon heel eerlijk zijn. Maar uh, mooi, we zijn weer terug. Je weet, volgende week komt het zo, zo en de content aan. Ik ben sowieso zo zo bezig met ene content. Spipè is ook gelijk weer back. Op Spipè, vertel ze iets in die video. Zeg ze iets tegen die kijkers, so. hè? We gaan weer ene video maken, jij niet, krap. Hè? Huh? Kleine Spipè, jongens. Hè? Huh? Als je kijkt, nieuwe kat binnenkort hebben we weer een nieuwe kleine mini Spiepe. Maar uh, deze veel dingen mee gemakkelijk. Ja, of niet? Je bent de enige die real is, maar nou. Mooi. Wat een tafetje lekker bij de Er komt gewoon lekker gezellig bij. Mooi dat jullie weten, Allemaal komt sowieso terug. Uh, er komen weer ene content aan. Ik kreeg wel heel veel vragen, er komt een Ramadan-vlog aan. Ik heb die zelf nu gewoon niet gemaakt. Waarom? Ik zou ook gewoon dat ik in de Ramadan niet houden met YouTube. Ik ging me gewoon bezighouden met mijn geloof. En dat moet ik ook zo houden. Voor er komen weer ene vlogs aan. En de content weer aan. Ook misschien livestreamen in de zomervakantie. Want dat ben ik sowieso verpland. Dat ik ook ga streamen. Dat jullie maar weten, Dat allemaal sowieso terugkomt. En uh, ja man, Ik zie jullie allemaal binnenkort bij andere video's of in de comments. Je weet toch, laf naar jullie, laf naar de buurt, laf naar de strijders, je weet toch, like, abonneer of comment van me. Jaattig boy!